Staatssecretaris Jetta Kleinsma ging half oktober het land door om projecten te bezoeken die als doel hebben de armoede en schuldenproblematiek te bestrijden. Ze bezocht projecten die mensen helpen die het niet zo breed hebben en projecten die proberen te voorkomen dat mensen in de armoede belanden. En dat begint al op school, waar taal een belangrijk middel is in de strijd tegen armoede. Want het gaat er natuurlijk om dat mensen in Nederland elkaar goed kunnen verstaan en ook de taal goed kunnen lezen en schrijven. Omdat wanneer je dat niet kunt, je bijna niet mee kan doen op de arbeidsmarkt of in de klas. In Gorkum zag Jetta Kleinsma hoe jongeren leren om met geld om te gaan. Ik denk dat de grootste valkuilen zijn, um, een beetje de dingen waar we in deze tijd mee te maken hebben is bijvoorbeeld uh, pinnen, je ziet niet meer wat er in en uit gaat, uh, dingen heel makkelijk kunnen kopen, een telefoonabonnement, online shoppen. Ja en zo stapel je schuld op schuld en dat kan heel ingewikkeld en treurig worden. Kinderen mogen niet onder armoede lijden, vindt Jetta Kleinsma. Ze moeten gewoon mee kunnen doen of bijvoorbeeld hun verjaardag kunnen vieren. In Rotterdam zag ze hoe Stichting Jarige Job cadeaupakketten samenstelt voor kinderen uit arme gezinnen. Nou, dat is natuurlijk echt uh, uh, geweldig. Hè? Want kijk, op deze manier kan ieder kind zijn verjaardag vieren. En dat is toch wat we het allerbelangrijkste vinden. Dus uh, ja, ik, uh, ik... en zoveel vrijwilligers. Moet je eens kijken hier om je heen. Het barst ervan. Tijdens de bezoeken sprak de staatssecretaris met veel lokale bestuurders over de problemen waar zij tegenaan lopen als het gaat om de armoedebestrijding. Wethouders zijn degenen die echt midden in de samenleving staan en zij horen allemaal signalen vanuit hun eigen gemeenten over mensen die niet de dikste portemonnees hebben en in de problemen zitten. Maar vooral sprak ze met veel vrijwilligers. De bedoeling is dat de mensen hier met elkaar in contact komen. Dat ze een beetje de eenzaamheid achter zich kunnen laten. Want ze natuurlijk ook, als je arm bent kom je niet zo gauw buiten. Dus hier heb je een beetje gelijkwaardigen. Dat ze met elkaar kunnen overleggen. Dat ze elkaar klusjes voor elkaar gaan doen. Dat is de bedoeling. Echt het contact van de wijk. Dat er veel goede initiatieven zijn, bleek onder meer in Zwolle. Daar vroeg schaatser Erben Wennemars aandacht voor het Jeugdsportfonds. Dit fonds dat zorgt ervoor dat alle kinderen aan sport kunnen doen... Ook al heeft het gezin daar eigenlijk geen geld voor. Sport verbindt echt. En sport leert je ook gewoon. geeft je regels mee. Het is goed voor je, voor je, voor je vitaliteit, voor je gezondheid. Um, dus ik vind het met name de kinderen. Vind ik het heel belangrijk dat zij wel juist die kans krijgen om te sporten. In Almelo bezocht ze een voedselbank. die de pakketten aanvult met verse groenten. uit de eigen moestuin. En topkok Pierre Wint. liet zien hoe je de sterren van de hemel kunt koken. met eten uit de pakketten van de voedselbank.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 Ja, ik ben staatssecretaris en je haalt de dingen op bij de mensen. En je wil dat die mensen heel goed met die wetten en die regels uit de voeten kunnen, want dat zijn instrumenten, opdat we met z'n allen de boel gewoon weer zo overeind tillen dat iedereen in dit land mee kan blijven doen. Dat is zo wezenlijk.